Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo onderhoudsbedrijf. Ja, ook mee. Ja. Ik. We hebben de voeten. Aina, nee, nou goed. Ja, post voor mama. Yeah. Even remmen, omdat mama me afleidt. Dit is een nieuwe rubriek van familieromijn.nl. Zoals jullie weten zijn we best wel bevriend met de familie Koet van Koetlife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 De oude brievenbus uit Den Haag. Origineel met het Haagse lopen erop. Hey. Wat een grote telefoon. Ga jij hem eens indrukken? Brian, ga jij hier eens drukken? map drukken. Hey. doe je nou? Oh, lekker zitten op de bank. Telefoon. Nee, dat klopt.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 Ik mis ze wel hoor. Ik mis ze wel hoor. Zie je, hier zie je ze kijken. Kijk, als je naar het scherm hier kijkt, zie je dat hij trilt. Ja, ja. <laughs> dat het, uh... Ook groot hè, kijk. Okay. Zo, het. zit vast. Deze hè, is het. Dat is het. kijken is het. is het. wat we daar zijn. Schap door de. buizen, ja, Ja, gaan we hierheen.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 Nou, ook een boszegel. Zie je ook steeds minder. oude boszegel hè, Ben. Vroeger werden daar met riepuren gestuurd, Steeds minder. Maar Gelukkig liggen in dit museum nog heel veel bewaard. Dat we het nooit vergeten mag worden. In de tijd dat ik zelf kind was, een jaar of 13, 14 jaar oud, kwam ik hier ook heel vaak. Maar toen was het hele museum heel anders ingericht.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 Nee, er is alleen depot. Wauw! Wauw, ja! Echt heel mooi, hè? Museumuitgang en museumcafé. Nou, ik ben benieuwd. Eens kijken. Oh jee, we zitten vast hier in een gang. We zitten vast. Maar ik vind het nog Ach, gelukkig. Er zit er nog een de deur. Meer vragen? Fruit van hand? Ja. We eten. Ja. We eten. Nou, dan gaan we even kijken of we hier kunnen eten. Ja. Papa, wil een toffee hier, ja, mama. Ik. Uh, nee, nee, nee. Kijk wat ze nog hebben hier. ziet er ontzettend lekker uit.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 Wat doe, doe je dat? Woesten met de hand voor de mond? Ja? <coughs> dat toch? Heel goed. Hebben we de box? Dat was wel even leuk hè, het museum. U is wel voorzichtig? Zit er rietje in hè? Word je het leuk Brian? Vond je het een leuk museum? Ja. Ja? Mooi. Ga je nog iedereen gedag zeggen?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 Tot de volgende. Dag. Dag. Dag. Eten, dat is belangrijk. Hé, hey, laat eens. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door koetlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.